Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, L.S.P.D. voor morgen. Vandaag ga ik op pad met de ambu 153 vandaag um, in de server van de roleplay reality. Uh, en we gaan uh, een surveillance draaien in volledige dienst bij de ambu. Dit hebben jullie al vaker gezien bij de politie, bij de Camargue, bij de POWA nog niet, bij de brand weer al twee keer. Uh, en vandaag is de Amu's aan de beurt. Ten slotte is dit gewoon mijn eigen afdeling waar ik normaal gesproken ook zit. Dus uh, ja, het is uh, best logisch dat dit eraan zat te komen. Uh, vandaag dus met uh, deze Amu de blokkendoos. En deze rijdt officieel niet in Rotterdam. Um, maar het is wel mijn favoriet. Er rijden wel blokkendoos in Rotterdam, maar niet deze. Uh, ze rijden wel in Zuid-Holland-Zuid bijvoorbeeld. En die zie je wel vaker rijden in Rotterdam. Maar de 17, uh, regio 17, is dus echt fictief. Maar ik vind hem super mooi. Uh, we gaan ons voertuig even testen. Um, en ja, we gaan, we gaan kijken wat we mee gaan maken vandaag. Uh, dit is blauw. We hebben oranje. Wat hebben we nog? Groen. Witte verlichting. En uh, ja, dat... Uh, officieel nog achterin natuurlijk, even de controle doen he? van de apparatuur van de brancard, van de live pack Noem maar op, he? we hebben dan ook een live pack Die kunnen we via deze manier pakken. Die kunnen ook neerzetten. Verder kun je er niks mee. Je kunt hem weer optillen als het mee zit. En als het tegen zit blijft hij voor altijd staan. We hebben ook een brancard. Die kunnen we gebruiken. We krijgen nu een pechertest binnen. We hebben ons dus ingemeld bij de meldkamer. En we krijgen dus een test. We doen een status vrij. We doen een status op post. Want dan zijn we... En we doen een spraag aanvragen. En dan komt de meldkamer schuders zometeen bij ons langs. De brancard weer teruggezet in de ambu. Groen even uitzetten. We rijden vandaan met controle. Helaas niet meer met stuurtje. Dat hebben ze uitgezet. Dat vind ik ontzettend jammer. Um en ook echt een hele domme keuze en dat mogen ze best weten als ze dat als ze dit kijken en ik weet ook wie die keuze heeft gemaakt maar uh, ja ik, uh, ik kan niet goed rijden met controle of laat staan met toetsenbord dus we gaan ons best doen maar ja uh, dit is uh, verschrikkelijk geef mij mijn stuurtje maar heel snel terug maar dat zijn of client-sided scripts en uh, dat is uh, ja iets waar de meldk of uh, de meldkamer, iets waar uh, blijkbaar de leiding niks meer mee te maken wilt hebben dus ja, dan uh, houdt het al snel op. 53 gaan we over. Ja, 53 heeft de PACE-test ontvangen en is inzetbaar over. Ja, 53 Pacetest ontvangen en is er maar verloren. Bedankt. Prettige dienst. Uit... Zoals muted. jullie weten horen, of zoals jullie hoorden, uh, heb ik uh, microphone activated, microphone en uh, of, uh, muted um, user joint the channel, noem maar op. Heb ik allemaal aanstaan jullie vragen dat vaker of dat niet uit kan nee want ik, ik vind niks zo irritant dat als ik mijn microfoon uitzet want ik heb gewoon voice activation dus zodra ik begin te praten uh, gaat mijn uh, mijn microfoon uh, weet het uh, gaat die automatisch aan en hoef ik dus geen knop in te drukken ik ik moet altijd en dat ga je deze video zeker nog horen moet ik op deze knop drukken en we zo van oh ja hij staat hier nou aan of uit dus nu hoor ik dat de mensen en ook als iemand zomaar het kanaal in komt Zeker bij uh, in het geval dat je bijvoorbeeld in een porto kanaal met meerdere mensen zit. Um, dan is het wel zo, zo netjes. Als jij niet blijft doorlullen terwijl er iemand is joined, Want je weet, er gaat iemand joinen. Iemand gaat iets zeggen. Al is het een, hè, de meldkamer in dit geval bijvoorbeeld. Je weet gewoon, die gaat mij binnen nu een twee seconden oproepen. Maar het kan ook zomaar zijn dat, um, dat iemand anders mij nodig heeft. En als ik dan maar blijf praten, praten, praten. Dat ik niet door heb dat iemand erin zit. Ja, vreselijk. Dan zou ik dat zelf vinden. Daar ploft iets. Niet zo gek dat ding ploft hier. We doen hem even op slot. Uh, we gaan anders boven eens kijken. En dan uh, ja, is het wachten de eerste melding. Voor nu hebben we dus niet heel veel bijzonderheden om te melden. Um, of om te zeggen. Dus ik zou zeggen ik zie jullie zo meteen als de eerste melding binnenkomt. Wat het gaat zijn. Wanneer het gaat zijn. Met wie die gaat zijn. Dat weten we allemaal niet. Ik zou zeggen laat je verrassen. Dat doe ik zelf ook. Tot zo. Ja, 53 heeft die aanvraagspraak als het goed is al uh, laten behandelen. Maar bij deze ook een melding binnengekregen. Dus uh, ja, bij deze onderweg naar de melding op postcode 23. Even. Ja, vernomen Succes. en uit. Muted. Nou, het is, uh, <laughs> ik maak geen grappen met jullie. Ik druk op stop opnames en ik druk op start opnames. En, uh, I, uh, of ik, nee, ik druk op stop opnames en ik zie dat de melding binnenkomt. We krijgen een melding op de Signal Street, postcode 23. En de eerste informatie die binnen is gekomen, het is een A2 dia, uh, is dat persoon niks meer ziet. Um, iets is in het oog van het slachtoffer um, gekomen. Het is inmiddels ook een A1 geworden. Ik lees altijd de eerste melding even in voordat we gaan rijden. Uh, er is iets in het oog van het slachtoffer beland het slachtoffer ziet niks meer en geeft aan dat hij niet meer kan knipperen het brandt ook in zijn luchtwegen hij is een monteur en hij was bezig met een leiding uh, toen kwam er wat in zijn oog uh, hij heeft een blauwe overal aan de politie zal er te plaatsen zijn nou, bij deze spraag en vraag nogmaals, want ik wil eigenlijk de brand voor dat te plaatsen en we hebben daar misschien te maken met gevaarlijke stoffen dat is natuurlijk niet mooi 153 mk over. ja mk goeiemiddag wil je middag de 53 onderweg A1 naar de melding en ik, als ik het zo lees dan wil ik daar graag brandweer te plaats hebben voor een meting of iets dergelijks over ja ik ga de brandweer voor u meesturen. sturen over. dank u wel Uit. Muted. voor de zekerheid toch maar ja ja ja keurig keurig keurig ja niks aan de hand joh heeft niemand gezien officieel had ik ook even de route moeten gaan bekijken want nu weet ik niet de postcode is een indicatie hetzelfde geld had ik helemaal uh... een diefstil ik zou misschien was poelen proberen met water maar had ik misschien ook maar even de, um, de locatie moeten kijken misschien was het bijvoorbeeld onder de brug in plaats van erop. Het ja, is nu niet erop, maar Het zou zomaar kunnen. Je hoorde iemand schelden en ik geloofde dat de 1-2 belletje was die nu binnen was, die nu die bezig was. Dus geen paniek of niet denken van ah, wat een raar taalgebruik. Maar het was de burger die helemaal opging in zijn rol. Rijd natuurlijk iets sneller dan toegestaan is normaal gesproken. Het is rustig op de weg, dat is fijn. Ik wil niet remmen, want je weet nooit wat die auto's gaan doen en of het überhaupt voor mij aan de kant gaat. Ja, dat gaat ie, maar heel laat. De brandweer is onderweg. En de... Ja, ik zei de politie, maar de Marsje C is mee. Omdat wat natuurlijk een Marsje C gebied is. Het ging al driften door de bocht. Ja, dat krijg je echt heel snel met die controle. Je rijdt... Uh... Ik krijg er ergens een meloot soms. Het ding dan, chloor is het wat hij in zijn oor heeft oor ogen Wow. heeft gekregen. Hij is kortademig op dit moment. We gaan even kijken. Ja, Oh. nee, neem maar even onze spullen mee. Ik wil allereerst natuurlijk weten of het hier veilig is, hè? Dat uh, dat voorop, want daar komt nog een gas uit, zoals jullie zien. Trouwens, heel slecht voor mij, niet gestatus staat ze op de plaats. Goedendag. Goedendag. Goedendag okay. uh, meneer. Uh -huh. Was u bezig, uh -huh. bezig met die leiding daar? Ja. Dan wil ik jou ik, eigenlijk ik even ik... weg hebben, want er komt iets uitgespoten. Ik weet niet wat het is. Maar als jij er last van hebt, dan heb ik er dadelijk ook last van misschien. Ik ik ik zie niks. Ik Nee. Nee. Ik Nee. Wij gaan jou uh, even mee naar helpen ambulance. Oké. Wacht even. Ja, even <laughs> ja, hij is bezig met de leiding hè. Het is De tijd is hij het is op kijk pakken? aan de leiding dus eh zo'n vergloring zo op komen. Daar erg veel last van maar mijn leijn ze moeten nog open open. Okay? Oké okay, meneer een ik nog sta open. naast u. Posten. Ik ga u even onder de arm pakken. Ik kom uh, even met mij staan en dan begeleid ik u richting ambulance, Ja. Uh, ja, dat komt gewoon weer tegenover. Oh, Oké. Okay. Pakt vast. Ja. Kom maar eens staan. Ja. Oké. Okay. En dan gaan we deze kant op lopen. De agent van de Marge C loopt ook met ons mee. Ja. Er ligt niks voor je. We kunnen een rechte lijn naar voren lopen. Ah, Oké, okay, dan gaan we hier even zitten. Nou, wanneer hoe is allemaal, hè? Zeg, Vertel mij eens even, wat is er allemaal gebeurd? Ah, ik, ik, ik, ik, ik was bezig met die leiding en die was. Ik moest omhoud doen en, Laat maar staan. en ineens, ineens sloeg die, die die die zekeringsring eruit en en kwam het allemaal in mijn gezicht en ik ik, ik, ik kan ik zien, ik zie niks meer. Nee, okay niet schrikken ook Sluit er vast het een en ander bij je aan en ben er buiten bewustzijn geweest of iets nee nee niet dat ik okay. weet oké okay. goed nou wat we gaan doen we gaan even kijken want je gaf zelf aan dat het, het chloor was of zoiets ja het het het, het is chloor wat door die leiding gaat mm, en dat is gewoon recht je ogen gespoten ja op op in mijn ogen en mijn gezicht en ja, want jij hebt wel een bril op hè ja maar het het het zit nog in mijn ogen en okay. het, het doet zeer als ik wrijf en mm. Oké, okay. heb jij uh, je ogen al uitgespoeld of iets? Je ja, moet het niet vinden ja, trouwens. Waar, waarmee? Ik, ik kan nou. niet zien. Ik... Nou, we hebben zo'n uh, zo soort fles, ik weet niet of de kamar die bij heeft zelfs. Uh... Uh, nee, ik heb zelf nog niet uitgespoeld. Hè. Nou, dan gaan wij dat eens doen. We hebben zo'n soort oogdouche, noemen we dat. En dat kunnen we heel makkelijk in de ogen effe ja, knijpen, zeg maar. Uh, okay. Dat knijp ik in, ja, en dan, eens. En daar dan, zit dan een doe je dat zo in de ogen. Wat belangrijk is, dat je wel je ogen goed houdt. En dat is moeilijk. Ja, uh... Ik ik ik zie helemaal niks. Hmm, snap ik. En het was pure gloor denk ik hè? Ja, de gloor bleek loog voor, voor zwembad. Ja, ja, oké. Okay. Ik ga even snel lezen. Hè. We hebben dus een uh, kort en snel. Hij is dus kort van adem, maar ademt wel snel. Uh, gezicht is rood, lijkt verbrand. Ja, dat is uh, een reactie op de huid. Uh, ogen zijn rood en tranerig. Uh, zicht is wazig en vaag. Vitale waarden, ze hebben een hartslag van 130 per minuut, is redelijk snel. Een uh, bloeddruk van 100 of 90 is prima voor mij, 94%, kan wat beter. Oké, okay, we oh, zouden nu ik... het uh, slachtofferstukje kunnen verplaatsen. Nog meer, waar naartoe? Ja, weet ik niet, maar we hebben een makkelijke als zo uh, lijkt dus... ja, Ik had van de leidingen. Ja, oké. Okay. Kijk maar even wat. Uh... Ja. Wat mij betreft kun je beter gaan focussen op die leidingen dan nu uh, hier. Uh... Ja, ik snap het wel even kwaad. Oké okay, meneer, hey, open de ogen eens even goed voor mij en dan ga ik even uitspoelen. Uh, uh, Oké, okay. maar het is best wel zeer. Snap ik, snap ik, maar het blijft zeer doen als we er uh, niks aan doen. Uh, uh, ja, kijk maar even goed, ogen open uh, is moeilijk, ik weet het. Als het echt niet gaat dan moeten wij de ogen even open gaan houden. het eerste moet er in ieder geval even uit ik zal de is dan uh, kijken we even verder Ow. niet wrijven hou de handen maar even omlaag oh, niet in het gezicht wrijven dan wrijf je alleen maar uit en wordt alleen maar erger ik weet hoe het moeilijk is, ik weet dat het jeukt Ow. <coughs> <coughs> okay. nou, we hebben het eerste gedeelte in ieder geval een beetje er, er hopelijk uitgespoeld wat ik nu ga doen even kijken jouw, jouw hals uh, is dat opgezwollen of iets dergelijks want je had natuurlijk ook in je en je weet gekregen in je luchtweg begreep ik hè ja die is wel licht opgezwollen en licht rood nou, nou, licht opgezwollen, licht rood of uh, redelijk rood ik ga jou wat zuurstof um, ondersteuning geven en dan ga je uiteraard even naar het ziekenhuis moeten. Je hebt het verder nergens opgekregen, niet op je, je armen, handen, nou Ja, uh, uh, in mijn gezicht allemaal en op mijn handschoenen geloof ik, maar... Nou, ja, we kunnen misschien wat uh, kleine shields of zo op het uh, gezicht doen. Ik ga jou even wat zuurstof geven, voordat ik die geef trouwens. Spoelen even in het gezicht een beetje uit, ook met diezelfde oogdusie doen we gewoon of met wat water, even snel. Dat ook alles wat op en rondom je gezicht zat, lijkt een beetje toch een verbranding te zijn. En dat komt dan een chemische verbranding. Uh, om even te kijken of we dat nog weg kunnen krijgen. Wat we gaan doen, we gaan op de branca liggen. Hoe is het met zicht nu? Is dat al beter? Nou ja, ik ben nog steeds wazig. Ik, wazig. ik zie alleen maar vormen. En... Ja, oké. Okay. Ik ga jou op de vrancaar leggen, helpen, beter gezegd, we gaan achter een ambulance, Daar ga ik jou nog een infus prikken, misschien wel pijnmedicatie ook geven voor onderweg en dan gaan we ons even richting Erasmus of Maastad begeven. Moet ik even kijken. oké. Ja? Ben je ziekenhuis? Nee. Oké, goed. We gaan naar een omlaag zoeken. werkt dan. Het werk, ja, dat zal even... Uh... En, en die leiding, is die nog steeds, dat moet wel dicht? Daar, is, ja. daar is trouwens ook een brandweerman. die staat nu naast u. Die uh, is hier ook ter plaatse gekomen. Dus daar hoeft u zich allemaal geen zorgen meer om te maken. We zullen in het ziekenhuis anders ook even zorgen dat de nodige mensen in kennis worden gesteld, als er nog niet was gebeurd. Maar voor nu, maak je zich niet te veel druk. We gaan ons nu gewoon even focussen op u en zorgen dat u in het ziekenhuis komt. Uh, Oké. Okay. Uh, ja, ik ga de brandweer ja. omlaag zetten, mijn collega en ik helpen u daarop. Dan gaan we daar zitten en dan uh, rollen we ja, maar En mijn kleding dan? Kleding? Ja, maar ik, ik heb ik heb ja, het nog aan. Ja, het. ja die, die halen we even van en dan knip ik dat eens even door waar. Uh, waar het moet. We gaan er niet te moeilijk over doen. Hij valt een punt, hij heeft wel een heel goed punt. Dat zit misschien ook over zijn kleding. en dat er, Ah slimme. Niet zo slim van mij, beter gezegd. Oké okay, meneer. Er komt even een prikje nog? Uh, oké okay. Officieel had ik alle kleding van hem af moeten halen, denk ik uh, ja Maar, en dat is niet om mezelf nu goed te praten Even tussendoor roleplay Hij zit al hoor Nou, dan ga ik u nu ook wat pijnmedicatie geven Als u zegt van 0 is geen pijn, en 10 is de pijn die u ooit kunt bedenken Kunnen u dan nu een cijfer aan mij geven? Eh, uh, 4 uh, uh, zo. Het, het, het, het, het brandt en het prikt het, het, het, het is niet echt pijn, maar Jamais, master. Dat is, uh, het prikt wel en slikken okay. wordt ook wel lastiger. Slikken, <laughs> slikken wordt lastiger, oké. De concentratie was verder goed. Zuurstofgehalte is dat. Um, ik ga hem toch wat uh, pijnmedicatie Deze, geven afgepant, onderweg. Nee. Dat uh, is okay. misschien nog allemaal wat makkelijker, Deze, wat we. Op, uh, En dan, dan gaan wij naar Maastad. Uh, uh, oké okay, meneer, dan hang toch wat uh, pijnmedicatie aan. Wat ik, ik uh, wat ik wilde zeggen toen straks of toen net. Het is, ja, gaan, uh, uh, is, wel is natuurlijk moeilijk om en het is dus niet om me goed te praten dat ik helemaal uh, over het hoofd heb gezien dat, dat hij uh, uh, uh, uh, uh, uh, nogal al zijn kleding aan had enzo. Want dat had hij ook gewoon. Of dat alles erop zit of alles over de kleding heen zit. Ja in het echt zie je dat eigenlijk bijna wel direct als die kleding helemaal nat is, Ja dan handel je gewoon anders. Ja, nou vastrijden meneer. Oké, okay, dus na aanrijden bestemming is het stoppen of zit er een gat in? ze spraak en vraag, ga ja, echt effectief mee, in, ja, okay. Wat heb jij het liefst? In de buik nou, wat mij betreft mag je eruit springen en al een volgende melding gaan maken voor de rest van almu een okay, mag je de ook zelf. Dan ga ik je collega's nog even bezighouden. Dat alles helemaal goed. En nou, wie weet je weet dat ze Ongetwijfeld. Joehoe. Joehoe. Ja, oké, okay, is begrepen. Wij gaan nu naar Maastad, omdat ik denk dat daar beter gespecialiseerd is. We gaan wel A1. Uh, maar voornamelijk waar nodig A1. En uh, ook op een iets andere rij. Uh, een andere manier van rijden. Dan, uh, dan hoe we hier naartoe kwamen. Uh, wat wil ik nog zeggen? Ja, nee, dat, dat is... nou de melding misschien wat beter hadden kunnen afronden. Maar lang weg geweest, lang weg geweest en niet uh, lang niet meer geroleplayed. Dus de volgende melding gaat helemaal perfect worden. Weet ik zeker. Nou ja, misschien protocolair moet. Ja weet je, als je echt, echt, echt perfect wil doen, ja, dan moet je natuurlijk het allemaal bewerken. Of uh, dat protocol erbij houden, maar zelfs dat protocol dat zegt niet alles. Die vrachtwagen die gaat niet voor ons aan de kant. Dat weet ik inmiddels wel. Dus we gaan er rechts langs. Het voordeel van zijn controller is wel, je kunt wel redelijk soepel door zo'n bocht. Of beheerst door zo'n bocht. De brandweer komt dus inmiddels ook te plaatsen met meerdere eenheden. De HV is mogelijk toch wel een groot lek. 153. Ja, 53 is A1 onderweg naar het Maastad uh, medisch centrum met de patiënt. Uh, wij, uh, wij hebben zelf al een vooraankondiging gedaan hoor. Ja, 53 onderweg Maastad. Fijn, om, dankjewel. En het Officieel zit you er activated. natuurlijk een verpleegkundige achterin. Hier binnen de roleplay reality ben je alles in één. Als we echt heel druk hebben. Dan uh, dus genoeg man. ja, Dan gaan we samen rijden op een busje. Uh, maar nu is het niet druk genoeg. En uh, dan uh, rijden we dus solo. Zowel de rapid responder logisch. Als de reguliere ambulances. Maar uh, ja, dan ben je dus alles in één. Maar als het dus echt eerst tot we met genoeg man zijn. Dan kan er dus iemand achterin zitten. Uh, bij het slachtoffer. En dan ben jij als degene die rijdt, dan doe je ook niks anders dan assisteren en rijden. Um, maar wat, het, wat ik daarmee wil zeggen eigenlijk, is die vooraankondigingen die ik benoemde bij de meldkamer. staat is dus een aankomstbestemming, Is natuurlijk een uh, iets, ja je, je komt als ambu, in het echt, kom je niet zomaar bij het ziekenhuis van hé hey, verrassing, ik heb hier een slachtoffer met brandwonden, daar bel je voor. Onderweg bel je, van tevoren bel je. Um, en ja, zo, zo um, uh, weten hun dus dat je uh, eraan komt. En hun kunnen daar eventueel manschappen voor gaan uh, klaarzetten en spullen klaarzetten. Of juist zeggen van, ja hallo wacht even, wij liggen hier al met uh, uh, vijf mensen die mij in een brand uh, in een woning zaten. Dus wij kunnen absoluut geen uh, brandwond meer van jou, slachtoffer uh, van mijn brandwonden meer gebruiken. Ja, dan is het natuurlijk voor jou zoeken. Uh, de meldkamer kan dat ook wel eens doen, maar dat is echt bij grote incidenten. Hier kan ik net zo goed zelf even bellen. <laughs> we gaan retour post. Ik weet niet of de meldkamer mij gesleept 1070? had. 1070? Nee dus. Ja, heb je voor mij een indicatie hoe uh, een het doen? Nogmaals, te melden van uh, we zijn uh, wel ja, vrij. Of dan je moet dat ook, weg, he? we, dan dan we de hebben de nu gemeld dat we naar de naar het ziekenhuis uh, gaan. Niet en nu melden we, we dus, we zijn wel vrij bij het Maastad. En dan uh, ja. bepaalt de meldkamer uh, de waar de ik naartoe ga. De meldkamer die kan zeggen, ja dat is begrepen, uh, ga maar toe toerplos. Maar die kan ook zomaar zeggen, ja dat is ontvangen. Maar ik heb voor jou nog een ritje van het Maastad naar het Erasmus bijvoorbeeld. Een B-rit, dus die mag je mag je meteen rijden. Zo, uh, nu rij ik al weg. ik krijg eigenlijk een B-rit van weg, het uh, Maastad. Maar goed, dat is hier, uh, ja. hier komt dan ja. minder vaak wilt. voor uh, in, de, in de clan dan. Uh. Dan in, het, uh, dan in het echt natuurlijk. We gaan retour naar de post want ik ga ervan uit dat ik die beren het niet meer krijg. En ik zie jullie daar of in ieder geval zometeen bij een nieuwe melding. Tot dan. En een je op de sportplaats 308. Een A2. Uh, kan nog een uh, A2 Dia zijn. Dat weet ik niet. Uh, of een uh, definitieve A2. A2 Dia staat dus voor. Eigenlijk is, um, is een A2 Dia dat... Een directe inzet dus de meldkamer krijgt telefoontje 21 amsterdam of ja meldkamer ambulance wat is het adres van noodgeval nou dat is de sportplaats op postcode 308 oké okay. uh, klik klik klik ambulance wordt al aangestuurd uh, dus dan wordt je onder een a2 de dus zonnespoed aangestuurd en dan gaan ze uitvragen um, dus kan zomaar zijn dat dadelijk wordt gezegd het wordt een a1 maar we zijn er toch al bijna het slag of het um, de melding is ongeval sport, melder meldt dat been waarschijnlijk geopend is, slachtoffer is 32 oud, 53 heeft de melding ontvangen is A2 onderweg over. Ja, 53 melding ontvangen en tevens aanrijd, bedankt, Onder 53 uit. Nu kan ik jullie uh, zeggen dat in A2 gaat blijven, slachtoffer is bij bewustzijn, Je gebruikt geen medicatie en zou het uitschreven van de pijn. is dus Natuurlijk heel vervelend voor het slachtoffer, is nog geen indicatie voor A1 te rijden. Um, wij treffen daar waarschijnlijk iemand aan die ja iets heeft gedaan, kan van alles zijn, fietsen, skaten, basketballen, het terecht gekomen en dat been het schade scheef. 206 Of duidelijk gebroken. Ja, ik vroeg me af hoe ver de ambu uit was. We hebben slachtoffer gevonden. steekt bot uit en hij dreigt bij ons helemaal weg te zakken. Dus we moeten echt snel aan. Ik eentje, even voor u kijken, hoor. B206, wacht ik heb een 6e toestemming A1, dus dat gaan we goed niet rijden. User left your staat ze dus te plaatsen? Zet hem maar even aan de andere kant, dan kun je door het hekje heen lopen. Dat is net wat makkelijker. Jou. Oh, het gaat er nog regenen. Af de ambulance, wel nu nou ja, we leggen hem we... zo snel mogelijk op de branca. Ah, nee, hier met een open rond. Ja, pak ze ons wel zo. Kun uh... jij ja, de branka even meepakken? Ja. Gaan en de scheppen elkaar. Ga ik vast kijken en dan leggen we waarschijnlijk zo snel mogelijk achterin. Natuurlijk geen fijne weersomstandigheden hè. Voor zover dat uh, het water tegen gaat oh, oh, oh, oh. ja. houden. Hallo. Hallo, voor Hallo. jou. Uh, op de been waar ik bij sta heeft hij een open botbreuk. Ja. Uh, het is de knie die onder zijn be been is geschoven. Volgens door zijn huid heeft gekomen, ja. hij is net weggevallen, we hebben even een doekje op zijn hoofd gelegd. Uh, we hebben het uh, been stabiel gehouden, we hebben ook even een tourniquetje aangeb aangebracht vanwege de bloeding. Oké. Okay. En we hangen er nu met een, uh, een deken boven, vanwege de regen. Niet zo fijn, want iedereen sluit altijd direct een tourniquet aan als er een beetje bloed... Maar was het zo heftig aan het bloeden dan dat het een tourniquet nodig was? Uh, volgens burger was er een tourniquet nodig, dus... Uh... Oh. Oké, okay, dan was het wel een heftige bedoeling, ja. Dus jullie hebben nu even een deken eroverheen hangen? Nou, die hebben we nu vast, zeg maar. Ja, oké. Okay. Dus ik, ik hoef niet per direct nu achter in de ambu, want ik wil eerst even de, de, de, de snelste controles hier doen. Ja, doe maar. We gaan snel de ambu in, hoor, maar voor nu nog even snel hier. Meneer, kunnen maar horen? Uh, uh, Geef toch even een pijnprikkel. Wordt het even goed uh, Hallo? Uh, Hallo. Uh, Hallo? Meneer? Ik ben Wim uh, van de ambulance dienst, wat is uw naam? Henry Henry, Henry wat is er gebeurd? Uh, Kniekrak Kniekrak, oké okay. uh, <laughs> Wat was je aan het doen dan? Uh, Oefening voor de benen? Ja Oké okay. Ik sluit mijn monitor alvast even aan, ja dan doen we wel wat controles bij en dan weet ik ongeveer hoe we tevoren ervoor hebben staan. Hoe zit het met de pijn? Uh, veel, veel veel pijn, geef me eens een cijfer. 0 is geen tien, pijn. Tien, tien, tien. Oké. Okay. Ben je ergens allergisch voor? Dat is zijn naam maar Henry geloof ik, hè? Muggen. Muggen? Ah, jammer. Uh, Wil ik net doen in de infuse. Dat moeten we dan maar niet doen, hè? Uh, hey, Henry was de naam, hè? Ja. Uh, yeah. Henry, ik ga jou in een prikken. En via een infuse ga ik je sterke pijnmedicatie geven. Uh, dat wij de eerste, ja... Paar dingen met je kunnen doen tot we jou in ieder geval kunnen bewegen dan leggen weer daarna op de brancard en dan rijden we de almoe in dan liggen de mensen droog uh. oké okay. uh. uh. wakker te blijven ik ga jou een prikje geven als ik vitale waardes afwijkend heb hoor ik dat graag van jou kom dan een prikje Henry Pickle is Henry die uh, nou, vertelde waar is niks zoals we afwijken vanaf hartslag uh, uh, iets lager dan gemiddeld. Lager, oké. Okay. Vaak verwacht je een hoger hartslag en dat kan geloof ik ook niet laag zijn. Eigenlijk is het altijd hoog, bloeddruk is vaak wel lager, maar dit is vaak hoger toch wel. En dat is uh, uh... adrenaline en zo en pijn en dat verhoogt het toch. Oké, okay, infuseert, ik ga jou een uh, sterke pijnmedicatie geven en dan gaan we daarna met een soort schep. Op de gewone brancaria. Ja. Ben je er nog? Uh. Oké. Okay. Dat is toegediend. En iemand, wat, wat las ik toen straks even snel, was iemand zijn hoofd aan het stabiliseren of? Ja, ik hield zijn hoofd, hoofd vast ja. door het ging regenen, want uh, ik vind het ja, niet okay. belangrijk om... Uh... Maar waar was de reden daarvoor? Uh, nou ja, we hadden hem uh, laten, laten liggen in verband met zijn been. Nou, hij kan beter even zijn hoofd uh, normaal vasthouden, ja, anders, anders ligt het ook niet. Uh, okay. Maar niet omdat hij iets met zijn nek had ofzo. Duidelijk. Oké, okay, het goede been, die mag even um, parallel, zeg maar, naast het uh, kapotte been worden neergelegd. Nee. Dan gaan we deze elkaar dus de onder Henry neerklikken, uh, zeg maar. Ik klik hem hier bij het hoofd vast en dan mag Karl hem even bij de uh, benen vastklikken. Je zult misschien heel klein een beetje het, het been op moeten tillen. Kom goed, gaan we doen. Yes. Zo. Als hij vast zit, dan hoor ik het graag. Rob, pak jij even die deek over elkaar dan? Ja, we kunnen hier wel heel ja. snel klik, klik, klik, ja. klik. Nou, dan of... zit hij hier uh, heel ja, mooi vast. Okay. Ik, ik doe er altijd iets sneller. Uh... Oké, okay, goed. Henry, we gaan de lucht in, ja? Op drie. En dan moeten we anders even kijken of we hier over dit apparaat hier kunnen heen gaan. Eén, twee, drie. Vier, vijf, en ja uh. zo. daar gaan we leg de dekens anders maar even zo over hem heen als het kan oh let op met die stangen ja yeah. toppie daar gaan we snel nou zijn we ook al gedoucht hè ja het is wel lekker weer hier echt honden weer en zet in, abu. Gelukkig ben jij hem geladen. Ja, dat scheelt weer <laughs> met het weer. Nou, ik kom naast je zitten hoor. Wim, heb jij hier ons nog, nog nodig? Nee, ik ga hier nog wel het een en ander even doen. Dus ik ben nog zeker niet weg, maar... Um, nee, de vitale waarden zijn super. Dus ik verwacht niet dat er iets uh, gaat veranderen. Oké, okay, dan blijven we wel even in de buurt. Maar dan gaan we wel volgens mij één een als je niet erg vindt Nee, zeker niet. Ik ga lekker je. Bedankt hè. Succes, joe, joe. joe, joe. Ja, je kunt proberen langs die deur of daar zo. En eens poef je er vaak in, of naast de zijdeur aan de andere kant. Ja, daar kan je het dan. Oké, okay, ik ga jou nog een extra bindstel aanhangen. Die ga ik jou gewoon la langzaam laten inlopen. En dan ga ik nog eens goed even kijken naar dat been. Ik leg er even wat gaasjes op, uh, Henry, maar ik, uh, meer doe ik niet ermee. Uh, ik kom er niet aan. Ja, die tourneket, dat is uh. Je moet je voorstellen, dat is een, een band. Die doen ze om het been of om de arm heen. Zeker niet om de nek of zo. Ik zag laatst iemand, kan dat dan ook om de nek? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. En die ga je aandraaien. En zo sterk aandraaien, dat de bloeddoorstroming van boven tot onder niet meer aanwezig is. Dus dat is, Ja... Dat is heel overdreven met dit soort dingen. Maar goed, vertel heeft dat bot natuurlijk wel een slagader doorgespiest ofzo en spuit het eruit, en was het nodig. Ook in dit geval weer, je ziet het niet. Je ziet niet daadwerkelijk wat voor een, um, wat voor een uh, wond je daar aantreft. In het echt kun je daar een hele mooie inschatting van maken. Ik doe er nog een, een, een soort, ja, ik zal hem maar even een kussen, een deken eromheen. Uh, dat is een soort vacuumspalk, of zo heet het ook, een vacuumspalk. En dan kunnen we gaan naar het ziekenhuis, ja? Ja, ja, uh, dat is goed. We doen er een vacuumspalk omheen. We doen er van status aanrijdende stemming. 153, elkaar over. Ja, goeie uh, avond. In het uh, regenachtige weer gaan we met patiënt richting uh, Erasmus onder een A2 over. Ja, 53 A2 Erasmus. Dat is begrepen, bedankt. 153 uit. Oh, uh, Ja, oké, okay, die zit helemaal goed. Uh mij betreft mag je dadelijk uh, best eruit springen om uh, fictief verder te gaan. Dat zijn we goed. Ja, bedankt hè. Yo, bedankt voor de meldingen. Ja zoals ik net ook al bij die andere melding zei, dan kunnen ze in ieder geval nu al verder gaan met andere meldingen. Ik zelf rij wel altijd netjes naar het ziekenhuis, je hebt toch officieel een fictief slachtoffer erin. Ik ga jullie daar zeker niet mee lastig vallen, dus ik zou zeggen ik zie jullie zometeen als we weer terug zijn bij de post of waar dan ook. Um, eigenlijk gewoon weer bij de nieuwe melding, tot zo. En weer een melding gekregen, collega's zijn hier ter plaatse bij een motor ongeval. Dat was ten tweede wagen gevraagd en ik heb zo'n vermoeden dat daar een reanimatie aan de gang is. 153 MK over. Ja, 53 uh, is A1 onderweg, zo te zien, de assistentie van collega's 134, wat is ze daar precies doos over? Ja, positief, verdenking, neurotrauma en meteen gaan we hoger uh, te alarmeren, uh, u als tweede auto te plaatsen dus. Ja, zo. Uh, ja, begrepen we gaan die kant. Ja, nou, 153 gaat. Ja. Nou, geen reanimatie, maar neurotrauma, dat is een ernstig letsel aan nek of rug, uh, noem maar op. Ja, hij is in die richting. Dus vandaar tweede wagen en dus mobiel team de lifeline. Het is al de hele tijd aan het regenen, dus het is glad wil ik zeggen, nou, jullie zien het. En zo hard reed ik nog echt niet. Van lek. Maar het lijkt wel weer op te klaren, het zonnetje schijnt alweer. User, was moved out of your channel. User left your you channel. Were moved. Microphone muted. even aanhoren wat hier allemaal uh, aan de hand is. User was moved out of your channel. Hey, goedendag had je Voor jou. Nodig? Ja. ja, ik had jou eigenlijk uh, het straks even geroepen, want ik zat uh, een beetje te denken aan Shock en hij heeft ook een neuro. Mm -hmm. zat ik ook aan te denken. Uh, Reflex is uh, weinig tot niet aanwezig. Mm -hmm. Dus uh, vandaar dat je uh, was gekoppeld. Oké. Okay. Uh, ja. ja, ik ben eigenlijk al bijna klaar. Ja, nou ja, alleen maar mooi. Dan zou ik zeggen wacht niet te lang uh, ga lekker rijden. Eer als dus... ik aan. Ja. ja. Ik kijk even mee op de livepack voor je. Helemaal goed. Dus ja, ik moet nog even kijken jou... naar die voeten, maar. Is dus dat de raadsolutie met Heb je de bekken gecontroleerd? De wat? De bekken, heup, bekken. Nee, we hebben nog niet gecontroleerd. Motorrijder gevallen? Of? Hij is tegen de bulldozer raakklap. Oké, okay. oké. Okay. Ja, dan uh, misschien je maar even. Effe... Want ligt hij in de vacuum matras nu? Ja. Oké. Okay. Hij ligt uh, helemaal gefixeerd. Ja, want de de positie waarop de voeten nu liggen, kijk ook even naar de burger, is niet een normale positie. Lijkt mij. Kijk burger aan. Burger is daarmee eens. Burger is daarmee eens. Oké, okay, nee, dat is mooi. Um, Oké, ja, niet zo mooi. Dan uh, nee, dat is dan een positie uh, waarvan ik zoiets heb van ja dat kan misschien een brug zijn een bekken of in de uh, heup. Oh ja, dat moeten we wel gaan kijken. Ja. Dat is inderdaad een, een reden tot verdenking bloeding. Daar zo. Ik weet niet wat de vitale waarde zeggen. Ik nou eens. Oh, redelijk keurig nog. Nee, dus dat, dat kan wel de reden zijn dat jij verdenking shock hebt. Um, ik neem aan die poeflemis ja. of wel hartje. Ja, okay. ja, Ja, dan zou ik zeggen ga lekker rijden. En ja. uh, heb je nog stensen nodig of gaat dat lukken? Nee, komt wel goed. Oké okay, top man. Ik uh, zet me weer vrij en dan uh... geef jij door een meldkamer. Ja, ik geef door. Bedankt joop, voor je het koop. Nou, meer is hier niet voor ons te doen, ik ga er niet als een gek achteraan rijden. Kijk eens wat een schade hier. <laughs> Mijn mooie ambu.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 ja, nee, ik wil straks al terug. Wat wilde ik zeggen? Ja, neurotrauma. Uh, was dus al meeste behandeld, omdat we blijkbaar uh, later werden gekoppeld dan, uh, dan gedacht. En uh, ja, het meeste is al gedaan. Je kunt nog niet zo heel veel doen. Met zo'n slachtoffer. Ik ga even hier langs. moet ik snel zijn. moet ik snel zijn. moet ik snel zijn. Oh, hier ligt een doodje. Nee, niet meer. Um, het is eigenlijk vooral inladen weg geweest, zo stabiel mogelijk en zo rustig en beheers mogelijk richting ziekenhuis rijden. Dus voor ons was een lange spoedrit, maar uh, niet echt uh, nodig. Beetje advies gegeven. Dus uh, we gaan weer terug op post, lange rit weer voor de boeg, want nu is het A2. En uh, nogmaals, ik zie jullie weer bij de volgende melding. Primair MMT. Even lezen. Kettingzaag is een been gekomen. Oei. Oh, we rijden samen blijven Oké. Okay. Um, ja, heel veel informatie. Intake adviseert druk, ja oké. Okay. Ja, stoppen, dank u. Uh, een paal. Ja, daar kon ik echt niks aan doen en dat is ook zwaar onrealistisch. Alta Street, Alta Street, Alta Street, dat is... Hier ergens. Het is de Alta Street. 153 MK over. 53 heeft de melding ontvangen en is uh, zo goed als ter plaatse over. Ja vernomen. Uh, MT is ook te hebben. Ja, die stonden toevallig voor mij. Dus uh, die zullen uh, zo wel ter plaatse zijn. Ik ben definitief ter plaatse. Ja, 53 ter plaatse, dankjewel. Ik zit niks. De nee, eenheden daar aanrijden. En de zijn bij ons ook aanvliegend. Zie dan Bedankt, collega. Hoi. Zo, meneer. Houd even, even rustig blijven zitten, meer van de ambulance is, is er. Hallo, meneer. <laughs> van 9, 9, 9, 4. 8, 9, 5. Dus ik okay, zie het oh, op dit oh, moment het dus dat er bloed lang. uit het been. Uh, uh, uh, ja, gewoon daar met Ambi, uh, mooi langs. Uh, met een pulserende beweging zeg maar eruit komt. Maar ik heb mijn HRB voor van de straat. Ja. Okay. Okay. Jullie hebben er niks met die bloeding gedaan? Uh, deze is natuurlijk een kit op het been aangebracht. Dus normaal gesproken oh, de bloeding moet okay. gestopt zijn omdat hij uh, effectief was. Dan uh, ga ik die nog wat krachtiger aan uh, drukken als je nog steeds is aan het bloeden. Au, au, au, au. Nee, ik ga nee. er even een beetje naar moeten draaien. Ja, oh, ik... toen een keer aangebracht oh, oh. Kan jij zorgen dat die uh, Stopt? lifeline veilig is? Ja. Dank okay. hey, je. Goed. meneer. Kunnen mij eens vertellen wat is gebeurd? Nou ah, ja, ik was bezig met zagen en ik, ik, ik verloor mijn even, die been Die zaag schoot schoten mijn been. Nou oh, ja, die zat er ook nog in. Dat, die zaag is weg. Die, die, die ligt verder op de grond. Oké, okay, maar die zit niet meer in het been, dus oké. Okay. Nee. En Ben van is gevallen. Kan je eventjes die uh, die zagen uh, gevaarlijk stellen? Merkbaar. Ja, is het? Uh, ligt hier okay. boven. Nee, oh, nee, even nee. Aan de andere kant. Oké, okay. goed. Hoi, dokter. Zo. Ik ja, heb check. ook nu niet heel veel informatie voor jou, hoor. Deze meneer die is uh, gevallen. Uh... Uh, ja, wacht, dan kom ik zo op. Uh, gevallen ja, vanuit dat bakje. Ja, dat bakje moeten we effectief natuurlijk ergens in staan. En oh sorry, oh. Is Hier uh, terecht gekomen en de cirkelzaag of de kettingzaag die is in zijn been uh, gekomen. Die zit er inmiddels niet meer in. Toen de kerst omgebracht en de bloeding is gestopt, heeft er uiteraard veel pijn aan. Uh, oh. Ik heb een vrije adem weg. Ik heb een versnelde en oppervlakkige ademhaling in de B. En de C heb ik een uh, hartslag van 110 beats per minute met een tensie van 150 of 90. Ja. Um, saturatie 95% helder en adequaat is alert af pu um, die want ja, die is toch wel flink. Die is zelfs door de beschermde broek heen gegaan, zo te zien. Oké. Okay. Um, ja, en die toenekers is dan nog een linkerbeen. Ja, precies. Is de benen al ontbloot of zit er nog uh, broek omheen? Ik denk dat er nog broek omheen zit. Er is een toenekers mijn bovenbeen geplaatst en meer niet. Ik heb... ik Ja, je bent geland uh, vlak na mij. Uh, ik heb uh, me eerst gefocust op dat uh, die wond, want uh, die bloedde toch nog wel zichtbaar. Uh, ik ja, heb precies. Losgemaakt of iets. Ik stel voor dat ik sowieso een infuus met prikken met medicatie. Ja, zou je van mij wat asketamine dadelijk kunnen optrekken? Ja. Helemaal top, man. Ga ik even snel kijken naar die benen. Ga ik eerst een infuus Ja, doe maar. Dat zou top zijn. Meneer. mijn collega gaat zich even bekijken bij het been. Ik ga u een infuus Ben er ergens allergisch voor? Niet dat ik weet, ja, vis. Nee. Wat zei u? Nee, nee, niks. Ik ga even kijken of ik de mouw omhoog kan doen, anders moeten we die ook even open Ik ben al dus even aan het kijken naar je been nog. Oh. Wat was uw naam? Uh, David. David, ok ik David. En ik word afgelopen. Wie? Ik? Ja, MK, geen krijg je ja, ik Ja, uh, kunt u heeft uh, heel even tijd voor een onderling contact met de 134 VAFE? Uh, ja, bro. Oh. Oh. Uh, uh, uh, uh. eens u wel? <lacht> MK kunt u herhalen? Voor? Leg ik u even zo dadelijk uit buiten het plan. Is het uh, urgent? Uh, voor hem wel. Uh, heel snel ja. Oh, ik oh. ben net weer aan een prikje komen. We een nou op, en we gaan een paar medicatie. Schiet nou op een blok nog Ja. Ja, ik snap het. We gaan ons voorbereiden. <tot> <tot> Heb je nog iets no nodig, Wim? Nee, je op dit moment niet. Uh, ik wacht even op de dokter. Wow. Nou, dan ben ik weer. Dokter is in dit geval natuurlijk leider. Oké, okay, dokter een zit erin. Ketamine, ja. Esketamine wil je? Uh, ja, doe maar. Oké. Okay. link? omdat ze steeds feestje bloeding uh, burger. Ja, het is wel een lichte bloeding, maar hij zit er nog wel. Lichte bloeding, ja, oké. Okay. In de plaats. Oké. Okay. Toen als ja, nou, het punt je toegediend hebben? Uh, ja, hij had geen voor de rest geen allergieën. Nee. Oké, okay, misschien een snel papier had je, over, had je dat al wat je dan gedaan? Nou nah, is helder en adequaat. Uh, ja, uh, nee, dan uh, mag je van mijn esketamine. Nee, je gaat een beetje suf worden van de medicatie. Uh, ja, waarschijnlijk er uh, niet uh, heel, uh, heel uh, veel uh, meer van. Ja, precies. Uh. Ja, wat wel... Uh, Tensie was goed, hartslag was ook goed, hè? Ja, wat Vuller. hoger, maar... Uh, ja, eigenlijk niet. want uh, omdat hij toch niet uh, tegen heeft van ook voor dat hij helemaal geen pijn meer voelt, even focus op nek en rug. Meneer? Ja? ja. Ik ga nog even langs zijn nek en de rug. Uh. Als er ergens pijn doen, moet u het aangeven. Ik ga even kijken, kunnen we nu al vertellen of u ergens last van heeft van de nek en de rug? Uh, uh, nee, nee, ja. geen... Nee, Mijn maar dan benen benen mee, ouw. Ja? Ik leg heel veel snel wat spulletjes klaar voor vervoer. Uh, ja, hij gaat met jou mee, want het ziekenhuis is hier toch in de buurt. Ja, is goed. Oké. Okay. Geen teken om een CBK letsel. Oké, okay, maar top. Hoe, hoe hoog is dat bakje ongeveer als ik een inschatting maak? Een uh, meter of 3,5. 3,5 toch wel, oké. Okay. En hoe ben u terechtgekomen, meneer? Uh, ik... Ik, uh, ik weet niet meer. Oké, okay. maar niks uit. Het uh... wordt wat suffer, wat rustiger. Ik hou ja. wel de um, lifespan in de gaten. Oké, okay, ja, prima. Wat mij betreft, van top tot teen... Uh, zien we nog andere verwondingen? Nee, geen andere verwondingen zeg maar. Oké, okay. nou, dan stel ik eigenlijk voor dat we gaan. Ja, uh, even kijken hoe we hem hier weg krijgen, uh, want hij ligt tegen de boom aan. Ja, ik pak de lifeback even opzij. Dan kunnen we hem mm. wel even neerleggen. Ja, dat jij hem bij de schouders... Uh... Linkerbeen is het, hè. Dus het is het been van jou. Ja. Als we hem nou hier plat leggen langs de boom, en dan draaien we hem even op de zij, op het rechterbeen, doen we dan anders even de, de schep snel achter en dan draaien we terug en dan uh, tillen we hem zo van de grond. Ja, komt goed. Hartstig ik heb de schep bij me. Hartstig wordt wel lager. Oké. Okay. Van 100... Wat was die net? 110 dacht ik. Oké. Okay. En 150 over 90. Meneer, even wakker, dat een... even wakker blijven. Even wakker blijven, is moeilijk, ik weet het. Nou, als we hem zo bewegen, zal hij we wel wakker worden. Ja, Oké. Okay. Meneer, we gaan nu op de grond neerleggen en dan draai u even naar mij toe, ja? De scheppel? Ja, de scheppen zitten wij. Oké, okay, je... Ja, het is toch 3,5 meter geweest dat hij is gevallen, wil je toch vacuum of... Ja, ik heb een man neergelegd, oh, top, uh, dus okay, lag ook okay. klaar. Oké, okay, haalt meneer weg bij boom en legt op zij. Oké, okay. ja, schep ligt Of uh, op, uh, op rug, sorry. Ja, ai. Ja. Oké, okay, schep ligt klaar. Meneer, we draaien nu op het goede been naar mij toe. Oké, okay, dan moeten we okay. dat even met twee doen, even stabiel. Ja, ik help je. Ik ondersteun uh, hoofd anders wel als jij even draait, zo. Oké, okay, op drie dan. Oké, okay, ik hou hem ook bij zijn been vast. Ja. Uh. Eén, twee, drie. Oké. Okay. Ja, ik houd een schep zitten tegen. Yes, en dan gaan we terug op 6 Ligt hij weer plat. Ja, oké. 4, 5 en 6. Helemaal top. Meneer, bent u daar nog? Uh. Oké. Okay. Wordt even goed wakker. Okay. Ja, au. Ja, even goed wakker worden. Even wakker blijven. David, we gaan je zo even optillen op de brancard. Ja? Gaat uh, okay. even een beetje vreemd voelen. Uh, okay. Moet niet schrikken. Oké, okay, dadelijk op 3 nice. omhoog. Ja, ja dat, dat snap ik. Ik moet je eerst nog even naar het ziekenhuis, uh, David. Niet gevraagd, Oké, okay, op 3 nou, omhoog. Op 6 op de brancard. Yes. Jij telt hoofdzijde. Oké, 1, 2, 3, 4, 5 en 6. <laughs> ja, ik weet niet waar de... Oh, hier. Oh, ja. Oh, ja. <laughs> ik heb nog een goed, grootste het grootste moeite over... met tellen. Ja, ik rijd al effectief mee. Dus ik we krijg gaan de AI de voor richting zo. het ziekenhuis brengen de dokter gaat ook oh. mee. Oh. Oh. Zoals ik zei, ja net zoals ik zo denk zo niet dat het helpt met de duidelijke nou, We gaan naar Raspberry. Ik uh, ja. ga mee. Uh, de ja. Jij meldt mee. Jij geeft meldkamer door. Ik geef alles door. Ik geef alles door. Nou, ik ik stap nu in. Dus zoals ik zei, de reguliere ambulances rijden alleen. En ook. Daarna weer op vrijdag, toch? Um, Einde dienst dienst check um, Even denken Ja de reguliere rijden alleen en zo ook het MMT Als we echt echt echt genoeg man hebben Dan pakken we ook twee man MMT En dan kun je dus echt hebben tot de dokter Achterin stapt en de andere uh, Met de heli naar het ziekenhuis uh, vliegt Om nu te zeggen de dokter Lucas dus stapt in En dan daarna komt hij de helikopter ophalen Ja dat is zo onrealistisch Dus vandaar dat we hebben besloten uh, om gewoon uh, fictief mee te rijden. heel langzaam door de bochten. 809 over. Ja, ja, gewoon 9 de 753 ja, gaat richting naar E C De 904 gaat mee. We staan alle weer vrij en voor de op 753 is nou ook einde dienst. Ja, voornamelijk de 53 en de 904A1 Erasmus, is dat correct Die Ja, positief. Nou, vanavond dankjewel, 809, ik sleep hem weer terug. User was moved out of channel. Ah, dat zegt de lacha. met een zo aankomst bij de emergency aankomst bestemming we nemen het slachtoffer mee en we lopen naar de deur en wij dragen het slachtoffer over zo goed en dan ga ik jullie mensen bedanken voor het kijken op jullie een leuke video vonden ik hoop dat je een interessante video vonden en ik uh, ja, en als je nou ook bij de ambu wilt binnen de RPR, dan kan dat je kunt je aanmelden in de link uh, in de beschrijving van de rolplayreality.nl En wie weet uh, word je uh, onze nieuwe collega, bij voorkeur wat medische kennis en misschien zelfs wel um, een verpleegkundige of uh, in ieder geval EHBO achtergrond. We rijden even weg, anders moet iedereen me altijd hebben, zoals het over de g. Um, ja, maar dat is natuurlijk geen probleem als je dat niet hebt. Uh, leeftijd is 15 jaar en ouder graag zelfs ouder. En uh, uiteraard GTA op je PC. Voor nu bedank ik jullie nogmaals. En ik hoop dat jullie een blauw duimpje achterlaten. En ik zie jullie graag weer bij de volgende. En binnenkort, uh, beloofd, ik ben er al mee bezig. Maar ik heb het op dit moment niet kunnen afmaken. Ook weer een video met de MMT. Ook binnen de RPR. Maar er zijn nog wat uh, factoren die meespelen. Waardoor ik op dit moment niet uh, met de MMT kan opnemen. Maar dat uh, komt wel weer. Tot dan. Doei!